Nou, welkom bij een uh, nieuwe video. We gaan vandaag een tournament doen, 3 vs 3 gunfight, uh, je ziet voor je hoe lang het duurt. Met uh, Lars, en met Wim, zijn echte naam is Wim. Oh. Nou, zijn echte naam is Wim. <laughs> oh, <tie> wat op okay. Hoe? Nog één keer? <tie> <tie> nog één keer, ik hoor hem niet goed. Wim? Nog een keer? Oh nee, Wim? <tie> nee joh, ik, uh, ik hoor hem nog niet steeds goed. Nog één keer. <laughs> helemaal. Oké, okay. nee, dan is het ja. goed. Um, hey, uh, wat is het tournament precies? Want we staan hier in een of andere gek uh, weet ik veel wat het, nou ja, hoe eruit ziet. zien dus op het scherm nu, uh, zeg maar, in het begin 4, dan 2, 1 en dan de finale. Dus zeg maar, wij gaan nu tegen het alfa team. Oh. Dat zijn degene die nu rechts van ons lopen. En degene die, um, het team wat dit potje wint, gaat naar de volgende, naar het volgende, volgende ronde. En dan eigenlijk totdat je in de finale staat. En wie het wint, het is uh, wie het eerst zes punten haalt. En wie dat wint, uh, die haalt de finale en dan krijgt geen krijgt dat team een prijs. Dus het is vooral XP. XP, ja. En, uh, en eeuwige fame. Eeuwige fame. De... Hé, hey, maar uh, zijn we hier een beetje goed in? Ja, ik ben hier goed in. Hier nee, niet. Nee, nee wij <lacht> hebben dit uh, al een paar keer gespeeld gisteren toevallig. en een tien potje of zo. So, meer, misschien zelfs. Ja. En uh, we zijn eigenlijk altijd wel eerste of in ieder geval... Um, tweede of derde geworden, dus dat, dat vind ik wel een goede opgave. Wij gaan dus even focussen, potje. We zeggen geniet ervan als we niet direct uitgaan. gaan. Sniper. Echt? Yeah. Naar nou, okay, toch? Nee, nee sniper. Trek trekken af. Eentje dood. Sniper. Nog één iemand? Pushen. Yo. Waar ligt hij? Ah, nice. Nou, het is dus, uh, ja, als, is. Eerste, als je doodgaat, dan uh, ben je dood. En dan komen we niet meer terug. Het staat nu dus, nou, stikt erin. Hey, het staat nu dus 1-0 voor ons en uh, we moeten dus als eerste 6-0 halen. Ze komen naar boven, ze komen naar boven links. Yo, uitgezet. Yes. Right. No, Houd toch je kop, man. Dat is altijd grappig goed. Oh. je dat is altijd grappig hoe je tegen mensen kunt uh, schelden nou wel lekker snel goed bezig <laughs> kijk hem dit dat is maar, als je iemand kilt dan hoor je ze dus praten nou nu krijgen ja. we nu hebben we 2 0 dus we switchen van site en we hebben andere wapens wat zijn ze aan het doen ja ik weet het ook niet ik push Eentje onder Oh, iemand kon hem er niet. Waar? Oh, okay. oh. Nice. Dat busje. <laughs> Ciao met je hoofd. Eentje voest via rechts. Voest rechts. Eentje slow. Fiallow. Ja, Keer oh, hij is dood. Links boven. Hij zit daar... Ik denk dat hij ah, blijft hij is zitten bij de, de hekken. Ja, hij is boven nog steeds. Oh, dat is voor. Daar, daar, daar. Rechts, rechts Jasper. Rechts. Hij rennen naar rechts. Ja, wacht maar. Daar, naar daar. Ah, daar ook. Even. Dat is wel heel dat is scheef. Dan. Dat is wel heel scheef, ja. Eentje beneden. Beneden, beneden Wat Jasper. Beneden bij jou. Hij was uh, in de deuropening naar de achterkant. Oh, dat de <laughs> Daar oh, oh, oh. oh, oh, okay. nou, ik zag het staan Next time Eentje schoon van yeah. mij voor hacker Dat was zo grappig Nice oh, ja, dat is kink, Maar het was niet eens okay. zo duidelijk of zo Het was best wel lelijk Eentje push links, boven uh, Samtags out Wat zijn die aan het vallen? Let op je. Pauwpalo. Waar zijn ze? Eentje is boven in het huis bij jou Jasper. Ja, Team. bij de links. Bij de links. Ah. Op eentje. No. Huisje. Nope. Netjes. Nope. Ah. That's the way. The <coughs> oh, ik zei uh, yeah. ja. Ja, man. <laughs> ik heb er hmm. al een oplossing voor gezocht. Of gevonden. Hmm. Nou jongens, nog twee, nog twee potjes winnen. Twee links. Eentje ja. blijft achter. Ja. <lacht> oh. oh, ik steek een duim op, ik weet niet waarom. Nice. Nee, eentje heb ik. Oh, zie, semtex. Van lul. Ciao. Ah, twee ik links kom. hoog. Eentje, eentje, met eentje met een, een granaat. Een eentje helemaal in het hoekje achter. Uh. Helemaal rechts, rechts voor jou nu. Uh, helemaal achter. Wim. He Kijk uit, Lars. Ja. Ik spun hem toch? Rechts, rechts, rechts, rechts. Ja. Rechts onder. Ja, ja. Huh? Oh, waar lacht oh, hij ja. dan? Ah. Nee, uh, hij lag ja. precies langs het treintje. Ja waar. ik. Nou ik blijf bij lacht hij ook nog in een. Like van iemand of zo, ik weet niet. Oh joh. Ah en hem. Gewoon meteen schieten. <laughs> <laughs> <laughs> ik heb er één. Houd je zo Weet je wat erboven Oh, dat werkt dus niet. Oké. Ah eentje is bij mij. Rechtsboven. Oh, zo! Waar, waar, waar? Campen uh, links achter de trap, zeg maar. Op de brug. Zo. Von oh. hem ook daar. Hey, okay, wait up! Go! Secure that objective! Let's, let's move. Let's move. We're on the objective! Secure the air! Oh, nice! What? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh, I'm, I'm shooting! Aaron's one laser, I'll shoot you in! Haha! Oh, then! This, I don't fucking Okay, I'm coming to the bus. Ja die zit vol. Te... Die zwarte bus moet je even mee uitkijken. Die zit precies te pieken over de motorkap. Ja, ik kan hem net niet Rekken. zien. Hallo, zo. Eentje is er niet rechts Rekken van de zwarte bus. Achter. Ja. Oh ik haat het Ik heb hem. Achter. Kunnen die laten zorgen? Cospack niet dood. Of hoog? Ja, of ja ik hou uh, de, ik de objective. objective. 82 heb twee -nacht gekomen, dus dat moet goed komen. Objective on Wacht hij er Wow, hij is op mij, hij is op mij! Waar komt hij vandaan? Well, ik zag hem. Ja daar. Ah, hij kwam natuurlijk let's van go. de onder. Let's ik snap met het kleurlis. Oké, lekker boys, lekker bezig. Nu gaan we dus door What naar de... The... Waar yeah. we liever? <laughs> oh, dat is waar ik ben meestal is dit zeg maar het gedeelte waar, waar hun heel hard op ons begint te schelden en wij wij beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een we een beetje een beetje En als een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje zo bekijk maar goed dat is nog altijd maar even de vraag daar zijn we weer, uh, we moeten even ready op doen, als je dat wilt, ik hou de R ingedrukt, yes. En dan kunnen we gaan spelen tegen Charlie Team, Charlie Team heeft net 6-5 gewonnen van Delta Team. Uh. En uiteindelijk wil je dus toewerken naar de finale, nou, dat kan ik niet meer laten zien. Uh, aan de andere kant zeg maar zitten dus ook teams tegen elkaar te strijden, dus met hoeveel zit je in totaal, 8 teams of zo? Nee meer, uh, 4, nee, nee meer. Ja. Nee 16. 16 ja. 16 teams en er blijft dus twee teams over en één team wint uiteindelijk. Ja. En de, de zit, ja, dat zijn wij de, ja, de zit er zitten redelijk veel dingen in. Als je bijvoorbeeld elkaar niet op tijd kilt, dan moet je die vlag halen. Stel je haalt die vlag niet op tijd dan gaan ze kijken welk team het meeste leven over heeft bij elkaar. Nou, oh, Dit is onze favoriete map. Oh my. En uh, dus ja, zo kun je van alles uh, ja, meemaken, oh, zeg me, LMG. Oeh, eliminate zen die moest. Hij lijkt een boeten vind ik. Toch? Iedereen, elke nou, is let Ik, ik blaas mezelf op. Hot Links, links. Kom maar ga gewoon links jongen. Lekker man. Waar? Oh. Waar waar Ja, Achter container nog. Niet die blauwe, maar iets verder. Die meteen rechts. Hier rechts van. Nee? Ja die ja, dat is geen container, sorry. Ja. Hij staat daar achter Wim. Daar was... ah! Oh ja maar. Hoe je had hem nog bijna. Oh was jij ook al? Oh het was 1 plus 1. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat was het niet. Oeh, hij was ook heel low hoor. Ja. Nou, maar is uit. Als jij niet al held verloren was, dan had je hem Ik was er geen held verloren, geloof ik. Links oh. komt er wel één iemand. En ze gaat links, close pushen. Kan uit de witte container kop. Hij headshot me. Ja, jongen, jongen, jongen. Links, links pushsteen. O, jammer. Ja. Oh. Oké, okay, man zijn uit mensen. Jullie denken nu we hebben volle paniek. Maar dit hebben we vaker <laughs> meegemaakt. Ja. Ze zijn wel goed. Dat Ik hey, kan er wel door schieten. Ja, door hout wel. Door dit witte niet. Ja, dat is beton. eentje hey, push rechts Pushen, jongens Kunnen je niet wel laatjes oh achter achter het beton ja lekker jongens Goed. nou soms wil iemand zich even opofferen om erachter te komen waar uh, ja. waar iemand staat het was niet mijn doel om hem op te offeren maar ja ik doe gewoon alsof ik uh, vol voor de opoffering ging oh, de we hebben mee. natuurlijk ook Granaten en stun uh, grenades, maar die kun je nu zoals je ziet nog niet inzetten. Eentje slow. Nu wel. Oh! Raak ga ik me voor door de komt. AH! Twee nee. Eentje rechts achter, eentje rechts achter, rechts ja, die... voor jou in. Daar achter zit hij. Ja. Daar zat hij net uit. Nice. Die neet was echt lucky. Kom <laughs> bij. Nee. Team! Ah, die was ook wel heel low. Eén kogel yeah. al je maar. Oh god, nice. Oh, Dit zijn allemaal Ow. dingen waar ik niet goed in ben. Dit is puur skill. Oeh, lekker man. Oh. Nice, C. Kom op, we gaan pushen. Hij zit rechts achter. Oh yep. my god. Ik zie hem ook, maar ik... Oké, okay, nice. Ik uh, De kijkers zagen hoe ik drie keer echt volledig meer schoot. <laughs> ik finish hem wel. Ja, finish hem. Je weet het toch? Ja, nou kijk, ik heb doorgaan. hier twee mannen, die zijn super goed met snipers en zo. Dus dit is voor hun... Kijk, rechts gaat iemand pushen? Links ook. In ieder geval. Oh, eentje zou al pushen helemaal. Oh, ja, ja. Wow, dat ging snel. Die had ik niet verwacht. <laughs> Maar nee, maar niks aan de hand, Oké, okay, even let op dat ze dan, ze pushen ook okay, Hij pusht okay. gewoon door de witte container. Echt gewoon meteen, hij gaat het nog een keer doen. Als we niet van sites moeten switchen. Dan ja, moet hij ja, ook. 3-3, uh, ja. ja. Nou, hou er wel rekening mee, dus. We End. hebben nu gewoon een handgun. Gaan we ook pushen? Shit. Sure. Ik denk dat ze links gaan pushen. Dan als via ja, de... links, links, links. Links. Eentje rechts. Ik heb nog een granaat gegooid, ik weet niet of die raak was. Daar nog en nog en nog Jammer Daar achter. Ja, ja man, nou, twee mannen, ja, geen. Oké. Okay. Ah. Even focus, jongens. <coughs> um, ik Net links. pushen ze links met z'n tweeën. Ja, met z'n drieën links. Nu weer, nu weer. Ja, rechts zo Daarnaast gaan we naar nog een via links? Via... Kut. Ja... Kut. Ga ik helemaal niks? Nou, nah, ik ook niet. Rechts gepusht nice. uh, een. Nice. Die is niet geraakt, dus die is nog vol. Da, da, da, da. Uh... <laughs> ja, ze zijn beter man. Gooi die, die nou tegen je op? Ja. <laughs> Gooi tegen je op. <laughs> ik ging ook gewoon dood door die. <laughs> nou, Oké. Okay. Ik rijd dat ze meteen uh, doorpushen fight okay. Oké. dus nog een keer proberen. Eentje gaat meteen weer door pushen. Er wordt van twee kanten. Ook vanaf rechts één. Rechts heb ik. Rechts, twee. Oh. Kut, kut. Oh, hij is heel leuk. Shit. Ah, jammer, Ah, ik weet het al. Dit was, uh... we gaan gewoon uh, opnieuw beginnen. Ja. Nieuw potje tournament. Ik wacht op het moment dat ze ons beginnen uit te schelden en uitlachen, maar dat gebeurt niet. Dus, uh... nice. Wow, mijn vriendin zegt dat het letterlijk Fortnite is. Dit? Ja. Nou, dat zou wel. zijn. Nee. Uh... Oh, ik ja, join even. Nou, wij oh, zien jullie zo meteen weer als we weer uh, volledig in een potje zitten. Hi. Nou, we Spike. zitten op. Hi, uh, kijkers. Match 1. Je hoeft niet om nu weer te introduceren, nou, we zijn nog steeds bezig. Match 1 is het weer van een nieuwe uh, ronde. Dus, uh, let's go. We hebben een MP5. Ja, MP5. Yeah. En een M19 en wat flash grenades en een frack grenade. Oh, de damage hoog. output van dit ding is zo op pauvelbed. Waar, oh. uh, Wim? Rechts. Eentje is links. Links hoog staat er eentje. die zit achter de pilaren. Twee man rechts, twee man rechts. Ja, ik ben wel echt... geflasht. Achter de banden, of niet? Achter de pilaren, ja, denk hoog. ik. Maar let op, van links hoog. op de te hoog, denk ik. On the Take it. Weet, je komt Yo, van links. Nee, zijn... Gewoon op de kills wachten, man. Oh, jij ja, hebt ze en... allemaal? Ja. Nou, Wat spelen? Wat een Madman. die die, die had gewoon al die kills. We hebben iedereen ge... Nou, dan maar. <laughs> niet hoe het ja, we hebben ze afgeleid. Jullie ja, ja. ja. hebben ze afgeleid, ik pak ze. Ja. Normaal houden nooit kills, dus we doen het voor jou. Nee, dat is ik wel zo. Oh! Zijn die met Joe. Wat gebeurde hier dan? I don't know. <laughs> Kijk dan! Wat? Waren kill? dat drie? Oh, een Of triple? Nee, ik had, uh, ik had er eentje. Ah. Ik had die andere twee. <laughs> okay. ah, dit is gewoon echt beginnen te schieten <laughs> met het wapen zonder te kijken. Dat is ons motto altijd. Nou, nu is er niemand meer. Oh, oh ik word wel beschoten, hè? Nog maar één iemand. Push. Waar is hij hoor? Nice, nou, ik hoef er niks te doen jongens. Drie in de goal. Oh, er zijn er twee uh, gereis Squid. Ja. <laughs> nou, ja, dan ja. zal hij ook wel ja. race quitten <laughs> Als hij nu wint, dan... dan blaas ik mezelf bij de volgende <laughs> ronde ook gewoon op. Hij komt links. Hij is. Ik kom naar een trauma helikopter hierover gevlogen. Ook oh gezellig kan het tot 3 zijn, 4. Lifeline 3. Wat is e, oh, de Oh, Oké. is de kraal. Wat een Hij is links of achter de pilaan. Links. Nee, niet links. Hij is ook oh, hij links is weg. weg. Hij ja. is ook weg. Ah, oh, ik wilde ja, het hem af uitzetten. Ja, deze heeft wel een hoge damage output en wel een uh, hoge fire rate hier. Ja, is echt als je hem een Dat beetje levelt en je hebt goede uh, goede dingen erop zitten. Ja. Ja, zo is wel ontzettend. Heyja! We deal in Fairbanks! We nou. nou. En nu moeten we overigens ja. nog twee rondes gewoon wachten totdat... Maar dat weet niet zeker. Of gaan we 4-0 nou, eh... Uh... Nee, 4-0, het is nu klaar. Oké. Nou, nu ja. moeten we wachten. Nu moeten we wachten, want die, twee. die andere teams die zijn pas bij ronde 3 zeg maar. Of 4. Ja, nu nee, vier. Ja, niet vier ja. Um, of vijf zelfde dan. Nee, vierde ronde. Hé, hey, um, wij wachten even af, ik zie jullie zo meteen weer. Ah oh, oh, nee, wat is dit dan? Oh dat is eh, met een, met zonder uh, loopdracht of wat oh, je dat ding. Afgezaagd, ja, ja. <coughs> gewoon push push, gewoon schijt en Help dan! Oh! Wow. Zo. Zo, ik hem <laughs> niet eens. Hij zat op die rand te kijken. Ja, hij zat daar op die, kijk. What? Wow, hij keek me echt oh. aan. Ik had er nog maar één kogel. <laughs> nou, goed, besteed die kogel. Ja, nou, weer pushen. Niemand op, Laat op ze staan hier achter, ze staan hier achter. staan daar achter. Hij stond hier bovenop dark? weer. Ik weet niet of we nou een kill hebben of een zie assist. Je, zie, je mij, zie je mij nog flippen? Kijk die flip van mij. <laughs> <laughs> is... Oh my god, ik haat dit wapen echt. Oké, okay, Eentje hoog, links. Zo. Eentje rechts. Eentje uh... laag, links. Oh Madman, hij pusht gewoon alleen. Ah hij is links, hij is links, links en links, links. Ja ja. In it. Nice. Ik had ja, net twee ja, keer ja. one shot. Deze ja, gast hier eigenlijk. Ah, oh, dat man, is het. Uh, ja. <laughs> gewoon pushen. Die, die gasten die verwachten dat niet. Nou. Oh woe, woe, woe, woe, woe, woe. No, deze wel. Woe, woe, woe. Twee links. Aan het campen. Eentje rechts aan het pushen. Oeh, Voor mij. Ja, oké. Okay. En <lacht> ja, op rechts, rechts, uh. Oeh, oh, twee, twee nou. Ik haat fucking stunts. Ai ah, joh. Hebben ze ook een bordje. Ja, dat is wel waar. Ach, uh. oh, oh, ja. nee, Ja, oké, okay, hm. met zo'n kleine scope. Let ja. op, dit is gewoon one-shot en uh, je bent done. Nou niet dus. Ja, jawel. Dat Tessé in een been schiet. Yo, ik heb hem. Nice. Netje. Lekker tussen benen, man. Nee, joh. Het is gewoon een buikie. Gewoon oh, een buik. Yo, ik heb de eerste. Oh, godsamme. Waar? Hij zit rechts, rechts, rechts midden, achter, door. Dat was hem volgens mij. Hé, hey, nog één! Oeh! Er was een... had uh, rechts achter, rechts achter. achter. Gaat hij pushen? Nee. Ik denk dat hij wacht. Niks! Oh, oh, oh, oh oké. Okay. Ik wil een quickscope, maar dat ging <laughs> niet zo goed. <laughs> was het dan niet langer bekend, dat quickscope? De... Jongen! <laughs> heb je mijn quickscope? Um, gisteren man, uh, gisteren was het wel insane. Maar ook die, uh, die compilation. Uh, quickscope compilation. Ja, Wat hebben we? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nog eentje links achter. Oh, granaat! Zo, rechts. Hij komt nu via midden. <laughs> <laughs> nice. Ik Ik zie waar hij was. Matchpoint. Lekker man. Wat krijgen Match we? Point. Nou, nog steeds. Nou, nog steeds hierom. Oh, push ah, je, je hebt stims, hè. Je hebt stims. <tips> Eerst heb Eentje push via links. Eentje push via links. Oh, ja. Die kwam net te laat. Geen info. Gebruik je stem. Kut, dan reload ik niet. Achter je? De acht. nou, ik dacht dat hij... Die... me zat te pushen via beide kanten. Maar niet. Hij was aan pushen via beide kanten in zijn eentje. Hij had ze ene been naar links en de andere been naar rechts gestuurd? Nee, ik dacht dat hij van links naar midden ging steeds. De kijkers snappen me wel. Eentje push. Ik heb hem. O, kut. Twee midden. Ah, eentje vrije rechts en eentje achter hem. Zo. Zo. Oké, ze komen terug jongens. Have, uh, even afmaken nu. <laughs> yeah. uh, oh, ze hebben nog een shotgun. Ja, secondary secondaire shotgun. Matchpoint. Checkmate. Let's oh. take them down. Ja bij mij kwamen we weer twee tegelijk in beeld. Eentje te zwaar. Push, push. Ik heb hem. Nog één? Oh die timing altijd. Shit. Kom op jongens, wat zijn we aan het doen? Nee. En je ah, ijs, die... je close, close, close. Zo, nice. nice. We have to you. Wow. timing was constant zo kut hè. Het is dat hij mist anders had hij me heel makkelijk in mijn rug gehad. Ja. Ik ga wel lekker Wim. Ja toch? Ja nou, Wim is een lid bezig vandaan man. Ja, vandaag dat is wel. voor de opnames hè? Gisteren ging ik super slecht. Gisteren ja. hadden jullie 30 kills en ik continu nu okay. of zo. <laughs> Of 13, ik moet niet 30 zeggen, 13. Ready up jongens, het golfteam staat ons al op te wachten. Maar die ja, hebben net 6-1, nu 6-3. Daar waren hier voor 4-0 dus. Ja, ja oké. Okay. We zijn er al achter gekomen dat de slechtste teams eigenlijk één keer pc, één keer Xbox en één keer Playstation zijn. Die spelen meestal niet samen, die. ja ik weet niet. Daar winnen we altijd super makkelijk van. Ah, okay. oh, dat is die grauw. Ik ga eerst ja. letteren, je kunt in het begin even zien waar natuurlijk de vlag komt te staan, waar die gassen staan, maar dat kun je nu niet meer. Dus je kunt niet zien als ik aan nu al naar links rennen. Ja. Eentje push via links. Eentje links, ja. Zo, ik ben van achter, uh, rechts, daar, dat daar. daar, daar. Lekker boys. Nice. Lekker bezig <coughs> Hij had me gewoon in mijn rug. Maar je kan ook zien hoeveel damage je hebt gegeven aan players. Ja, je kunt alles bij elkaar zien hè. Ja, je kunt bovenin zien geloof ik, ze 2 -2. hebben nu 200 of wat is er 300? 300 zou dat dan zijn? Ja, 300, 300. Uh... Dus je zou, ja je ziet wanneer iemand dood gaat natuurlijk. Eentje hey, push hoog, die is neer. Oh, eentje. Oh, Thanks. twee push -hoof. Nog één rechts -hoof. Die komt nu naar beneden. Ja, dus. yeah. Nou, netjes, nice. slow. Slow. is op eentje. Ik hoor Ik hoor hem wel. Ik weet niet wat die netjes oh, denk onder. Ik denk onder in een van die tunneltjes. Nice. Oeh, heel netjes. Hij was one-shot. Of dat had ik echt geluk, inderdaad. Wat is dit? Oezie. Oezie. En een shotgun. Okay. Ik een shotgun. hoog. Oké, okay, ze weten dat ik vier ga. Eentje hoog. Twee hoog. Eentje was weg. Laatste via de. Zo. <laughs> Hoe scheef was dit? <laughs> Voor mij. Ik zat hem achter de, achter de seconde aan, maar ik miste best wel heel erg. Die laatste shotgun kunt kopen van helemaal raak op mij moeten zijn. Maar het was raar. Oké, okay, let himen. op. Probeer pusht een te pushen, te hoog denk ik. Eentje links achter? Niemand hoog. Ja. Rechts pusht iemand. Ja, die is Oh, hier binnen, met het tunnel. nog, met het Hij gaat nu weg. Oké, okay, yes. nice. Dat mm -hmm. was ook best scheef, hè? Ja, ik ben ook niet de meeste rechter, <laughs> maar ja. Ah right, oh, nee. Ah awesome. joh, final uh, matchpoint dit. oh nee, hou maar. Nee, nog twee. Ik lieg. Eentje push links. Eentje hoog, links. Goed dan. Go nice. Let op, reloaden naar dan rechts. Ik kom Hi, links nog. Hij loopt links. links. Uh, hoog, hoog. Hoog. Shit. Hij heeft niks, hij heeft alleen maar... Uh, okay. Hij is nog steeds zo. Ah, hij niet uit. Ah, wat slecht. <laughs> Ik had hem aan moeten hebben. Altijd ah, voordeel van hoog zitten. Oké, ik moet voor me Je klinkt kut. Jezus Christus zei. Hey. Links pusht iemand. Middag alles. Boven, boven, boven. Oh. Twee man. Lekker, lekker. Eén. Rechts, boven nog steeds. Lekker jongens. Heel netjes. Heel netjes. Wanneer krijgen we nieuwe wapens, hopelijk heb ik hier iemand nu, mee. Ja. geluk mee. Want ik zat net gewoon links stond ik voor iemand. Ik heb alles gemist wat ik kon missen. Ja, ik ga het zo Het is bekend <laughs> bij jou dat jij heel veel mist. Ach, oeh, dit is leuk. Hier ja. ben ik over het algemeen best goed in. Dan zeg ik het zelf. Zit de explosive? Oh ja, ik was stuk. Niet. Ik ben 2 AP. Oeh, ik kom met links. pistol links pushen. En rechts. Eentje. Heb je hem? Eentje was links nog. Okay. Rechts, Oeh. rechts. Dat is de laatste, want die andere heb ik gestukt. Heb, heb je, heb je, heb je. Links, links, links, links. links. links. Oh, huh? Ah, oh, shit. Hij ja, liep langs jou. Echt? Oh, Nee! Ja, dat moet je horen. Hij liep vol langs, joh. Ja. Oh, nou, ik, ik dacht dat hij achter dat hout zat. hij jongens, loop ze wel. Kom goed. Let op voor dat er weer eentje via rechts pushen. Ik ga rechts in de gaten. Ja, stuk. Oh nee, nou, nou, een ja, ik stuk. Eentje hoog. Links. Oké, okay, pak hem, die laatste. Eentje In rechts. Uh, rechts. In de container. In de container. Links. Waar is dan? Netjes, netjes, netjes, netjes, netjes. Oké, nou, volgende ronde. Ah, ja. oh, nee. Ja. Oh. ja, we kennen de map inmiddels we we... wel. Voor de kijkers nou, die nu al vragen, waarom raken ze ja, niet in links ergens pushen. dit ja. Dat is een uh, hele... Oeh. Fight. Ja. Nee. Dit, is geen, uh, dit is een map die we echt pas één keer hebben gehad nu. Toevallig ook in de finale. We hebben we wel gewonnen, maar... Ja, het was niet echt... Uh... Ik vind het geen fijne map. Heel veel Ik ook bomen, wel. heel veel... Ja. No Eentje neer. Links was dat? Ja. Rechts, rechts, rechts, granaat. Achter eentje. Het. Boven, boven, boven. Waar, rechts, boven? Nee, ik kom nu onder, denk ik. Ja, hier. Stond hij onder? Ja. Ik had hem één keer gehit met dat ding. Nice. Maar nou, ik had niet dat het smoke was. Zo, ik heb de first blad. Ik zag hem niet eens, dus ik schoot gewoon. Lekker man. Granaat wordt hier gevoerd. Achter die buikcontainer. Oh my god. Ik wou zeggen, What ik weet niet wat... Anders waar ik had ik hem wel achter gehad. Zo! Waar schoot je op? Op die boom achter. Ja, dat was mijn doel. Stond u aan de cover ofzo? So? <laughs> okay. okay, kijk, met de proximity mines. Oeh! Waar, waar, waar, waar, waar? Midden, achter, hoog. I do not see him. Ik ook niet. Dat is er één. Oké okay, en dan eentje. En dan eentje precies daarvoor je, achter de bus zat hij net. Oh, een kwam er. Ja, dat is een finale wordt easy win jongens. Ik zeg dat lang <laughs> <Nee. dan> niet. <laughs> Hoe wil ze dat tegelijk zeggen? <laughs> ja, ik heb het vaker gezegd, dat <laughs> ja. we allemaal weer fataal af. Dus doen we maar gewoon niet. Nou, nu toch niet. Oké, okay, let's go. Oh, sorry, sorry. Ik word van nergens beschoten ik weet het niet waar Ze zit in een boom ofzo In een boom? Ze naar boven ja. geklommen Eentje geflasht Ja ik kan hem ook een hit maken huh? Ah eentje is achter een busje ofzo Wim Waar dan? Was er nog in? Ik weet niet waar een container, container. Oh ja, zo. Rode container, rode container. Oh, hij zit op de vlag. Pak hem, pak hem Gelukkig nog wel, want hij is al eh uh... Nou, nu komt de het Eagle met scope. Oh, niets. <laughs> ja, we hebben we hebben soms super vage wapens, jongens. Dat is echt eh uh... Eentje push via rood. Hij Oh, Oké ik word geflasht. Waar dan? Eentje was nog rechts. Ah, oh, oh, Achter, achter, achter, achter. Hij staat aan onze oh, kant. Achter. Denk ik. Nee, achter het zwarte busje. Ah, wacht er gewoon. Nee, oké. Okay. Wacht. Dat is daar rechts. Daar. Oh. oh, dat was lach. Sorry hij dacht dat hij uit de container kwam joh. Got hem. Oké <laughs> jongens. Nou dan wordt de final killcam nu even voor mij. Oh ja That's dat kennen true. we bij jou. <laughs> ja. De yeah. final killcam is voor mij hoor en dan hebben wij hem ook. <laughs> okay. Eentje gaat rechts pushen. Eentje is links. Oh oh joh, oh yo oh yo. Oh, oh, oh, oh. Nou, ze hebben één ja. ronde. Ho oh, ho hey. oh, ho oh, oh, ho oh, oh. ho. Zeg dat nou niet. Ja! Yeah, Lekker yeah, voor yeah. jullie! Oh, oh, oh. Hebben ze tenminste één ronde. Houd toch je mond man. Oh, wat zieke man. Kijk hem dan. Oh, oh, oh. Kakakakakakaka. Nou, kunnen we wat? Hey, mensen, we hebben gewonnen, dus het was eind ja. van deze video. Ik bedank jullie voor het kijken, ik bedank ja. uh, de twee boys voor meedoen. Nu ga ik ze weer achterlaten. Ja. Nee, hebben jullie nog wat te zeggen tegen de kijkers? Nee. Wat wel in de video kan? Uh, was gezellig. Wat Wim. Wim. een kut einde. Ja, Wim. Nou, doei.